Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie. Toen Jezus de aarde verliet, zei Hij dat Hij ons zijn vrede zou achterlaten. De keuze die we nu moeten maken is of we ervoor willen kiezen om in de vrede te leven die Hij ons gegeven heeft. Natuurlijk maakt de duivel overuren om te proberen je boos te krijgen. Waarom? Omdat hij weet dat wanneer je geen vrede hebt, je stem niet kunt horen. Als je jouw leven bekijkt, dan zul je versteld staan hoe vaak per week de Satan een aanval op je afvuurt met als enig doel om je vrede te stelen. Toen ik dat eindelijk inzag, zei God in mijn geest tegen mij, Joyce, als de duivel jouw vrede zo graag wil wegnemen, dan moet er grote kracht zitten in vreedzaamheid. Dat is waar. Dus wanneer de duivel probeert mijn vrede te stelen, geniet ik ervan om het vast te houden, wetende dat ik sterker ben dan Hem. Dat betekent niet dat ik me niet boos voel, maar ik kan er iets positiefs mee doen. Ik kan mezelf beheersen en bewust vreedzaam zijn. Bewust vreedzaam zijn is iets wat we voor onszelf moeten doen. Kies jij voor Gods vrede? Voel je vrij met mij mee te bidden. Heer, dank u dat u mij uw vrede hebt gegeven. Wanneer de duivel probeert om mijn vrede te stelen, onthul dan zijn plan met mij. Ik laat hem mijn vrede niet afnemen. In plaats daarvan blijf ik geworteld in u. Amen.